Gassouani of Gazouani? Gazouani. Gazouani, Oké, okay. <laughs> precies. Nou, hartstikke mooi. Dan weten we dat ook en weten de speakers dat uh, ook. Nou, die gaan daar geen fouten meer in maken. Want je gaat natuurlijk heel vaak uh, je naam genoemd uh, horen worden. Uh, nadat je gescoord hebt of uh, na een uh, fantastische assist. Um, en dat heb je al heel veel, veelvuldig gedaan bij Hercules. Die club ben je wel heel lang trouw gebleven, hè? Omar? Ja, dat klopt. Ik... Uh ik voelde me daar thuis en uh, en zij speelde ook uh, hoe ik graag wilde spelen en uh, ja vaak van vaak uh, dat buitenspelers uh, op het middenveld komen wat ik hier ook bij DVS uh, meekrijg en uh, ja zodoende uh, van dat ik uh, daar ook uh, vaak ben ja. voor mij mag je je microfoon iets dichter bij je mond houden want je, je Praat heel uh, bescheiden. Dan ben je niet in het uh, veld. Uh, wat is het typische uh, van, van jou als speler? Wat, wat, waarvan denk jij uh, dat de tegenstanders uh, enorm uh, schrikken? Ik uh, denk dat het een beetje te maken heeft met mijn, uh, met mijn dribbel en mijn uh, acties die ik in huis heb. En, uh, ja, maar mijn uh, passeerbewegingen. En uh, ja, vooral ja, dat ik links- en rechtsbenig ben en uh, van alle kanten. Uh, ja, voorbij kan komen. Uh, met hoeveel mensen denk jij dat DVS uh, kampioen moet gaan worden? Met elf of met dertien? Of? Nee. Want uh, de, de kans is gewoon aanwezig dat je niet zomaar niet in de basis zou uh, kunnen staan. Hè? Ik, ik, ja, ik weet niet of je met teleurstellingen kan omgaan. Um, Ikzelf zou je in de basis uh, zetten, maar uh, <laughs> ik ben niet uh, de trader. Maar die kans uh, loop je wel. Nee, klopt. Ik natuurlijk, uh, ja, elke speler wil gaan voetballen. Als, uh, als ik hier zou zeggen van, uh, ja, dat, ik, uh, dat ik op de bank, uh, als ik een bankspeler zou zijn en ik kampioen zou worden, dat ik, uh, dat ik daar blij mee zou zijn. Maar dat, ja, ik ben wel zo eerlijk om te zeggen dat ik daar, ja, liefst wil je gewoon spelen. Maar klopt jij ik. weet ook wel dat je met zeker 15, 16 man ja, uh, kampioen uh, kunt gaan worden. En, en de selectie zit dusdanig in elkaar dat die behoorlijk breed is, laten we het zo zeggen. Ja, nee klopt. Uh, als uh, kampioen wil zijn, dan uh, moet je ook een breed selectie hebben. Dan moet je dat met z'n allen gaan doen, hele selectie en uh, je kan dat niet in eentje doen. Of uh, met elf spelers, daarvoor heb je iedereen nodig. Heb je een leuk maandje gehad uh, tot nog toe? Al een leuke maand? Ja, ik heb... Uh, ik, ja, ik had niet veel zo... Ik, ik uh, als ik heel eerlijk moet zijn, ik had niet verwacht wat ik nu heb uh, meegemaakt. Dat ik een dat ik uh, nog een beetje zoekende uh, zou zijn, maar uh, ja, ik ben heel goed opgevangen en uh, door de publiek, spelers, staf en de voorzitter natuurlijk die ook uh, heel grappig is, maar uh, nee, ik, uh, ik geniet op dit moment. Ja, mooi. Uh, het is een leuke groep ook, gewoon. Ja, ik vind het een hele leuke groep en ja. uh, je leert van iedereen, uh, leer je wat. Dus, uh, ja. Ja, en het is een teamsport natuurlijk. En, uh, en ga, ondanks uh, het feit dat je natuurlijk heel veel uh, individuele acties gaat maken, maar dan altijd in dienst van. Hè? Ja, klopt. Ja, ben want het aantal assist's, uh, die ik ook gezien heb in de oefencampagne, ja, dat is al aardig wat hoor, uh, Omar. Ja, ik, bij Hercules heb ik dat ook uh, veel gehoord. Ik, uh, ja. Dat, dat zeggen ook uh, vaak tegen mij, van, volgens mij uh, hou je niet van score, hou je meer van assist geven dan scoren. Ja, ik, uh, ik ben eenmaal zo'n voetballer en uh, wat, ik wel, wat ik wel moet uh, doen is wel vaker ook gewoon gaan schieten en niet, uh <laughs> en niet uh, ja, te, veel, uh, te veel nadenken in de sessie. Zaterdag is het zover, uh, Omar? Klopt, ik heb er veel zin in. Mooi zo. En uh, wij ook om uh, jou te zien uh, voetballen. Dank je wel. Bedankt voor de interview. Dank u wel voor de vertrouwen. Okay.